Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. Als we God onze puinhoop geven om deze om te zetten in wonderen, heeft de Vader het vermogen om onze fouten ten goede te doen keren als we op Hem vertrouwen. In Jesaja 61, vers 3 staat dat Hij ons een sieraad in plaats van as zal geven. Maar ik vind dat veel mensen aan hun as willen vasthouden, de sintel van het verleden, als herinnering aan hun tekortkomingen en mislukkingen. Ik moedig je aan om je verleden los te laten en naar iets nieuws uit te strekken. Te veel mensen leven in hun verleden en hebben het gevoel dat ze nooit meer een nieuwe kans zullen krijgen. Heb jij een tweede kans nodig? Vraag God om een tweede, derde, vierde of vijfde kans, wat je ook nodig hebt. God is vol van barmhartigheid en langmoedigheid. Zijn goede tierenheid faalt nooit en zal nooit stoppen. De Bijbel zegt dat Hij je overtredingen heeft weggedaan, dus je hoeft je er niet meer aan vast te klampen. Jezus kwam om de lasten te tillen, maar je moet bereid zijn om deze los te laten en te geloven dat Hij groter is dan je fouten. Geef Hem vandaag je verleden. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, weet dat het mij geen goed doet om me vast te klampen aan mijn verleden. Terwijl U liefdevol voor mij staat met een nieuwe kans.